Nee, niet niet de camera. Die had een Slaap, Ja, je maar goed vast. Ja, de nagels in de scherrepij. Ja, ja.